Nou, dit is Ivy. Ivy ja. is een uh, 9-jarige kwpn. Nou, ja, Ivy is niet van mijzelf, die is uh, uh, van iemand anders en ik rijd erbij. Hoe lang rijd je er al? Ik denk nu 9 maanden. Oké. Okay. En ze is in die 9 maanden is ze twee keer van stal verwisseld, dus dat was wel wat stress. Maar volgens mij op de stal waar ze nu staat, is ze, ze begint daar dus nu steeds rustiger te worden. Ja. Het rijden gaat steeds beter en nou ja, het is... Uh, ze is ook ondertussen naar Hees geweest en daar heeft ze uh, ontstekingen uit laten halen. Ja, en waar zat dat? Uh, Hees. Ja, sorry, waar zat de ontsteking? Uh, die zat bij C6, C7 en ja. hier nog eentje. Oké. Okay. En dan hals. had ze bij haar SI-gevricht nog. Nou ja, en dan heeft ze artrose in haar hals, en dat was ook hier ergens. Ja. En waar loop je nu met rijden tegenaan? Nadat ze is gaan ontspannen de eerste keer, heeft ze een soort error in haar hoofd. En lukt het niet meer om daarna goed te ontspannen... Of... Helemaal met er volle focus bij te zijn. Ik kom niet heel veel verder dan stap, draf, Oké. Okay. En dan oefeningen daarbij wordt gewoon heel lastig. Oké, okay, dan krijg je te veel stress. Ja. Je merkt wel verschil nu dat ze bij de kliniek ja, is? Ja, zeker. Het aanraken heeft niet echt moeite mee. En heb je dan als de stress opbouwt, uh, kun je dat op een gegeven moment alweer afdoeien tijdens het rijden? Of... Uh, ja, maar dat is, nou ja, dan is het er heel erg bezighouden met foldertjes, met uh, nou ja, gewoon heel veel met haar doen. Ja. En ze heeft nog nooit zoiets gedaan als acco-training of loopband? Uh... Uh, nee, niet dat ik weet. Nee, okay. Deze is meestal wel leuk met de honden. Ja, maar wacht. Achter, Een heel klein wondje hier aan de binnenkant. Ja, dat is zichzelf aangetikt tijdens het losgooien. Ja, ik ja, dan denk, denk dan niet dat het problemen geeft met de aqua hoor, maar dat ze eventjes uh, altijd met wondjes en zo even in de gaten houden. Uh, wat opvalt is, ja, voor het mooi mag ze zeg maar voor haar leeftijd nogal wel wat meer spierontwikkeling uh, krijgen. Ja. Had ik ook uh, al verteld dat ze een half jaar stil had gestaan? Nee. Oh, ze heeft uh, voordat ik daar ging doen heeft ze. Uh, want het uh, meisje zelf was zwanger, dus die heeft een half jaar uh, stilgestaan en op de wei gestaan. Oké. Okay. Ja, dus als ze een tijdje weinig uh, gedaan heeft, dan dat kost het natuurlijk ook alweer even tijd om die spieren wat ja. meer, uh, meer op te bouwen. En je ziet het eigenlijk met name op bepaalde plekken. Hè. Dus je ziet het zeg maar, een beetje zo in de lage hals. Wel een voorkeursplek voor heel veel paarden. Hè. In die driehoek hier, dat ze dan net even wat minder ontwikkeling uh, hebben. Ja. Je ziet dan eigenlijk dat haar het bovenste gedeelte van de hals wel redelijk ontwikkeld is, maar hier mag nog wat meer. Ja. dus een beetje beiderzijds. Het een klein beetje gevoelig hier in de lage hals als ik daar uh, druk zet op die, uh, op die spier. Ja. Op zich de beleiding van de rug is, is relatief netjes, hè. het is redelijk, redelijk vloeiend verloop. Je ziet hier uh, twee wervels een klein beetje uitsteken. Meestal maak ik me daar niet zo zorgen over, want dat is eigenlijk gewoon de bovenkant van de wervel die je ziet. En vaak zie je dat omdat de spier die ernaast ligt nog niet zo heel groot ontwikkeld is. En dan vallen ze wat meer op. Maar het is maar ja. heel zelf dat, dat, uh, dat het echt een probleem is als die werven wat uitsteekt Gewoon puur anatomisch. Ja. Je ziet zeg maar in het schoftgebied, hier het de voorkant van het zadel, daar ook nog wat minder ontwikkeld. Ook bij heel veel paarden is ook een lastig gebied om goed uh, um, op te trainen. Nou als je dan naar de achterhand uh, kijkt dan zie je ook zeg maar dat hier een van de hamstrings, dus hier komt de grote beelspier en dan hier valt ze ook een klein beetje weg. Die ene hamstring mag nog wat meer ontwikkelen. Ja. Met name rechts en als je dan van achter kijkt, want dat zie je ook heel opvallend. Ik kom even aan de andere kant uh... Staan. Is dat hier, als je van achter kijkt, is het, het, het, het rechter uitsteekseltje van de bekken is duidelijk veel hoger dan, uh, dan links? Ja. Dat is ook gewoon, ja, waarschijnlijk gewoon anatomisch, hè? maar het heeft dus wel een, een scheef uh, bekken, zeg maar. En dan zie je ook dat ze qua bespiering ook een klein beetje verschillend is tussen links en rechts. Op zich uh, verder, weet je, ze heeft wel mild, dus hier in de hals zie je ook weer rechts hier die driehoek. Misschien iets opvallender rechts ja. dan links. Ik vind vindt over het algemeen lijkt ze rechts iets minder ontwikkeld dan links. En verder is ze een heel klein beetje... Vol met name achter. Heeft ze een beetje stalbenen thuis ook? Uh... Ja, ze heeft altijd wel wat gevoel mee Ja, en dan heeft ze rechtsachter aan de binnenzijde een klein wondje. Uh, ja, dat kan natuurlijk ook een beetje meespelen, waardoor dat been wat, uh, dikker. Wat, wat dikker is. Ja, qua, qua navoelen is uh, de hals wat, wat hoger qua spierspanning. En met name eigenlijk de, de hamstrings, dus uh, de broekspieren oh, nee, aan de achterkant van de billen. Dat past... Uh... De bevindingen passen wel een beetje bij de regio's die ze ook in hees, zeg maar. Gewoon hebben ze dus een beetje de bekken. We gaan zo heel even kijken hoe ze in beweging is. Ik zeg wel altijd bekken en SI. Zeker op de Ako omdat je daar best wel meer gaat vragen van het bekken... en moeten ze echt meer gaan kantelen. Soms, als ze nog wat pijnlijk zijn in het dekken, dan kunnen ze daar een beetje stress van gaan opbouwen. We hebben als paarden gehad die dan goed beginnen, maar die dan eigenlijk een beetje stress opbouwen, omdat het toch een beetje gevoelig wordt. En wat jij ook al zegt, is dat als ze, hè, dat ze soms een beetje stress opbouwt, als ze het uh, moeilijk vindt, ze moeten heel even kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Yeah. Maar het is, het is niet dat ze nu zo pijnlijk is, dat ik denk van ze kan er niet op. Maar het is altijd eventjes, hè, met paarden met si -klachten, moeten altijd heel even kijken hoe ze het doen op de aqua. Je mag heel even rechtop en neerstappen. Ze heeft een beetje het voorkeur om links achter heel klein beetje naast links voor te zetten. En rechts achter iets naar binnen. Ze dus is heel lichtjes achterhand naar links plaatst. Ja. En dan is ze rechts hoger in het, uh, in het bekken. Er was in stand ook al dat ze rechts hoger uh, is. En dan zie je hier als ze op je afkomt zie je dat rechts voor de teen wat naar binnen gedraaid dus is. toontredend. Uh, Daar is ze met name rechts voor. Links misschien heel lichtjes. Maar rechts zie je de teen wat meer naar binnen staan. Oké, okay, mag je even draven? Ook een klein beetje die neiging om linksachter naar links te plaatsen en rechtsachter iets meer onder de massa. Soms zie je wel zo'n paarden in traf een ander patroon laten zien dan in stap. Zij het een klein beetje hetzelfde in stap als in draf. Maar ik vind de stap iets meer uitgesproken dan in stad. Dan mag je zo meteen eventjes volt rechtsom stappen en de linksom stappen en daarna een beetje achterwaarts. Je ziet nu eigenlijk het een klein beetje uitvergroot worden wat ze net op de rechte lijn deze, Dus dat ze nu eigenlijk nog steeds linksachter een beetje naar buiten wil plaatsen. Dus naast linksvoor ja. en rechtsachter een beetje te veel onder. Dus nu gaat ze bijna met rechtsachter in de diagonaal van linksvoor stappen in de draai. Met name als je er wat scherper draait, zeg maar. En dan gaat linksachter een beetje naar buiten. Heb je ook met rijden dat je het gevoel hebt dat je die links er meer onder moet zetten? Dat ze de achterhand naar links wil plaatsen? Of valt dat mee? Ja, ja. Nou verder op zich pakt ze redelijk zijwaartse buiging, ze stapt redelijk mee. Ze mag nog iets meer omhoog komen in de in rug en nog iets meer kantelend bekken, maar dat is op zich niet heel erg groot. Mag je even hand veranderen? Ja wat je nu wel uh, opvallender ziet is dat ze eigenlijk een beetje meer naar links leunt. Ja. Dus voor je gevoel komt ze wat meer uh, naar ons toe in deze volte, ze remt ook af. Ja. Ze is wat minder voorwaarts uh, in deze volte die schouder plaatsen en dan heeft ze eigenlijk de hals een beetje een contraststelling. en die schouder plaat ze dan ook een beetje naar uh, links. Ja. Yeah. En dan het linker achterbeen ook nog steeds naast uh, linksvoor. voor. Yeah. He, heb jij met rijen links-rechts verschil uh, dat je moeite hebt zeg maar de ene kant of meer dan de uh, andere? Kant? Ja. Met links vindt ze galop ook een heel stuk lastiger. Ja. Yeah. En dan is ze ook sneller geneigd om weg te rennen zeg maar. Oké. Okay. Maar ook yeah. als ik er dan recht zet dus dat ze dan wat, uh, wat meer op de rechter schouder leunt, nou, dan. Uh, dan gaat het een tijdje gaat het goed en daarna is het dat ze uh, uh, het soort gek vindt. Ja. Nou ja, en dan ook paniek. Ja, ja, ja. Mag je zo meteen heel even langs de wand zetten en dan gaan we daar nog even achterwaarts? Ja. Wat ik in het achterwaarts zie, is dat ze, ze heeft een beetje neiging om rechtsachter... wil ze dan soms een beetje naar buiten plaatsen, naar achter ja, zetten. Ja, een soort dat ze heel breed gaat staan. Ja, en linksachter zet ze dan een grotere pas. Dus ze maakt rechtsachter een iets kortere pas naar achter dan linksachter. En dan wil ze een beetje naar buiten. Dus ze doet eigenlijk een beetje overdreven gezegd zo. Ja. En dan mag ze... Je ziet ook dat ze de staart een beetje scheef gaat uh, doen. En ze mag eigenlijk nog wat meer kanten in het bekken. Dus je ziet daarin nog wel dat ze een klein beetje... ...dat moeilijk vindt en daardoor eigenlijk zichzelf heeft aangeleerd om op die manier achterwaarts te gaan... ...dat dat makkelijker is voor haar bekken. Ja. Dus daar mag ze nog wat meer kantelen en ja, eigenlijk moet ze dus nog iets gelijker passen maken naar achter toe. Ja. Mag ze eventjes naar binnen? Okay, ik denk dat je het nu eigenlijk nog mooier ziet wat we net ook op het harde zagen. Dus als ze zo schuin van je wegstapt, dan zie je echt duidelijk hoe ze linksachter plaatst. Dat als ze die echt een beetje zo naar binnen wil zetten. Nou, ze deden ook de eerste keer dat we er zagen, deze uh, de achterbenen meeslepen. Dus die tilden ze niet op. Ja. Dus het is wel al beter geworden. Ja. Maar... Mag ze draven. Raf, kom. Ja, zie je dat ze een beetje sleept met haar achterbenen en dat ze voor het mooie. Ze buigt wel wat in de uh, sprongen. Maar de achterbenen komt wel niet heel ver mee naar voren toe. een klein beetje ja, als je kijkt, ongeveer waar de. Afzet van het voorbeen is, dan komt ze net in de afzet van het voorbeen of net niet. Maar ze mag eigenlijk mag ze nou nog iets ruimer mogen draven. Dat moet ze eigenlijk doen door die bovenlijn ook wat meer nog op te bollen. Klapper, meisje. Oké, okay, dan mag ze een glopje. Let op, ga lopen, Kom. Voorwaarts. Je mag je heel even terugnemen en dan weer even goed aanspringen? Kom, Let op, ga af voor. Goed zo. Dit kan opnemen ook echt moeilijk. Ja. We hebben namelijk een hele grote longeerbak, Dus dan beweegt ze de hele bak heen in en kan Zodat ze meer moet opletten. En ook beter, dat is als mijn idee ervan achter. Zodat ze ook beter Goh. bezig is met wat ze aan het doen is. Ja. En dan valt ze echt cool Nu ook. Want dan vat ze van kont. Nu waar het ja. Niet ja. kan. komt. Ja. Ja. ja dit, is, dit is ook wel. Uh, kijk, het is nooit zwart-wit, hè, de Maar als ze zo toch? vaak omspringen, dan ben je altijd wel ook een beetje. Pff, sorry. <laughs> dat Ik dat wordt uh, een beetje straalt. Een beetje heb je dan wat verdenkingen van het bekken. Dit is echt wel heel typisch hè, dat ze dan zo galoppeert. Je ziet ook als ze goed galoppeert dat ze niet heel veel afstand heeft tussen linker en achter, rechter achterbeen op het moment ze landt. Ze houdt een heel klein beetje dicht bij elkaar. En ze heeft heel erg de neiging om om te springen. Dus dat ze dan, en want nu is rechts achter het In principe als ze rechts achter in de linkergroep het been met de zwaarste belasting. En ze wil eigenlijk liever die belasting op linksachter hebben. En dan gooit ze het weer om, dan springt ze om achter. Oké, okay, gaan we even hand veranderen. Dus ik moet zeggen, ik vind het op zachte bodem dat ze soms iets meer wijdbeens wil stappen... dan op harde bodem ligt het iets minder. En dat ze ook een klein beetje doet, dus als ze landt, dat ze nog een klein beetje draait. In de, als je, met name nu linksachter, achter, zie je heel lichtjes dat ze na de landing nog een klein beetje draait in de sprong. Dat doen we heel, heel lichtjes uh, biljarderen, zeg maar. een beetje instabiel. Je ziet zeg maar, als ze op je afkomt dat ze nog een klein beetje... zie je nog een klein beetje zo beweging in die sprong, dat ze daar nog een beetje in een draai... Ik zie het ook rechtsachter. Ja. Dan zet ze een soort neer en dan ja. draait ze... Ja, rechtsachter heeft ze het ook wat. Ja. Mag ze draven? Af, wat ze doet, is dat ze, ze dissociëert. Dus het, het ritme van de galop, normaal is het een, uh, een drietakt. En dan hoort er eigenlijk de diagonaal. Ze kan het wel langer volhouden in de juiste op deze kant op. Ja. En de afstand tussen linksachter en rechtsachter is ook iets meer dan de andere kant op. Ja. Uh, maar wat normaal is met een galop, is dat linksachter eerst landt. Dan rechtsachter en linksvoor tegelijk. En dan rechtsvoor. En als je haar nu zou filmen, dan zie je dat. Uh, de... Ja, in slow motion. <laughs> oh ja. Dan zul je zien dat uh, de diagonaal waarschijnlijk niet gelijk is. Dus dat rechtsachter en linksvoor niet tegelijk op de grond zijn. Het lijkt wel dat linksvoor eerder aan de grond is dan rechtsachter. dan dissociëren. Hoe komt dat? Nou, dat is toch ook vaak een compensatie, zeg maar. En dan, ja, de vraag is waarom compensatie is, maar toch wel vaak dat ze dan eerder op voor willen landen dan achter. Dat is ook weer vaker bij bekdingetjes. Uh, Kijk, dus rechtsachter is voor mij wel het been van, zeg, van daar, daar laat ze het meeste compensatie op, uh, op zien. Is dat ze eigenlijk in deze gelop een beetje uh, die dissociatie, in die andere gelop springt ze continu om, zodat uh, linksachter het, het uh, belastende been uh, wordt. In het achterwaarts zag je ook dat rechtsachter eigenlijk uh, een heel de hele tijd buiten de, buiten de massa gezet uh, wordt. Oké, okay, ho ho ho. Plus dat ze rechts dus die asymmetrie uh, heeft. Dus dat ze hoger in dat uh, tubus sacralis, in het bekken is en wat minder bespierd. Ho -ho -ho. Dus ik denk dat ze van rechts wat meer last gehad heeft zeg maar, in het bekken dan, uh, dan links. Ja, dus wat ik uh, doe, is dat ik even uh, wat druk zet op die uitsteeksels van het bekken hierboven. Even kijken hoe ze daarop reageert. Nou, dan zie je wel een klein beetje reactie, maar ze is niet heel uh, pijnlijk. En dan duw ik wat tegen het bekkenvleugel aan. Om te kijken wat ze daarvan vindt. Zet ik wat druk zijwaarts. En druk in het vooroverkantelen van het bekken. En in het achteroverkantelen. En een beetje zijwaarts uh, van het heiligbeen. En dat herhaal ik dan allemaal aan de, aan de andere. Kant. Maar tot nu toe geen hele gekke pijnlijke reacties. Kijk, nu zie je ook, als ik mijn ene vinger op de ene leg en de uh, ander op de ander, hoeveel uh, hoogteverschil er zit in die twee. En uh, die uitsteeksels. Er zit echt wel een centimeter uh, verschil in. Goed, zo, meisje, braaf. Dus nu doe ik in principe alle testjes, uh, maar dan vanaf de andere kant. Oké, okay, doe ik nog heel even kort de hals even voelen. En dan uh, gaan we beginnen. Als ik hier laag was dus wat druk zet, dat vindt ze, dan zie je ook wel dat ze dat wat minder uh, fijn vindt. Ja, daar is ze ook de atrozen zet. Ah, ja, he? precies. Ja. deze kant begint het eigenlijk al eerder, dat ze al wat, uh, wat reactie uh, geeft, dat dus ze een beetje zo wegkantelt. Want dus op één kant is ze ook meer ingespoten dan de andere kant. Ja, ja. En ik weet niet meer welke kant dat was. Nou, dit past ook wel een beetje, hè, want wat ik net zeker als toen ze hier op het harde stapte, zag je ook wel dat ze linksom eigenlijk uh, een beetje contragesteld wil lopen en dan een beetje naar binnen wil vallen. Ja. Dus dat past ook wel bij dat ze het moeilijker vindt om linksom in de hals in te buigen. Oké, uh, Dan gaan we naar binnen. Ga ik even naar het hart luisteren. Komt je maar. Nou, de hart klinkt gewoon mooi regelmatig. Het is best wel hoge hartslag, dus stiekem toch wel iets meer... Uh... Spannen dan, oog nou, is ook wel een beetje gespannen, maar uh... ja. soms heb ik wel eens paarden die ogen heel relaxed en die hebben hele hoge hartslag. En soms paarden die super gestrest lijken en dan valt de hartslag wel mee. Ja. Maar bij haar zie je ook wel, ja, ze is ook een beetje gespannen. Ja. Oeh, wat een grote ogen Zet je ja, even een prikje? Ik weet het. Even, even, even. Dan heeft ze ah, de... ah. ah. stoeren mij, Store mij. Ja, ik vond dat ze het heel netjes deed dat ze uh, uh, eigenlijk. Uh, Qua spanning viel het me heel erg mee en wat ze vooral heel mooi deden was dat ze al best wel snel al lengte wilden pakken in de hals en haar hoofd echt al laag bracht Waardoor ze dan veel makkelijker die rug omhoog kan brengen en het achterbeen makkelijker onder kan zetten. Dus in die bovenlijn vond ik het heel positief. Wat je wel heel duidelijk zag is dat ze heel erg nog aan het zoeken was naar de balans. Dus dat ze de voorkeur wel ook een keer dat ze een beetje naar links wil hangen. Maar dan uh, soms, dan zap dan ik het hier weer naar rechts toe. Dus die balans, dat is wel een dingetje. Maar eigenlijk, het, het ritme en de, en de lengte maken, daar was ik eigenlijk al wel heel, uh, heel blij mee. Voor de eerste keer deze super netjes. Altijd goed uh, nu even kijken dat ze morgen niet uh, stijf is, dat verwacht ik niet, maar het is altijd goed om eventjes in de gaten te houden. Yeah. En dan verder, uh, de dagen dat ze in de A-kartain loopt, is de hoofdtraining van de dag, ze dus hoeft yeah. niet meer te rijden of te logeren. Ze mag nog wel gewoon naar buiten uh, straks als het weer uh, droog is. <laughs> yeah. Ja en verder, uh, ik was eigenlijk wel tevreden, zeker over wat ze in de bovenlijn uh, deed, dat ze eigenlijk wel echt wel mooie lengte wilde pakken en al mooi zakte met de hals. Je ziet nog wel die, die balans, maar goed dat komt vanzelf uh, yeah. als ze meer gaat uh, trainen, dat dat uh, beter uh, wordt. En uh, ik denk, maar dat zal ik even met Asset over hebben, dat zij mogelijk nog wel... Uh, wat extra hulp bij het uh, logeren of bij het uh, werken aan de hand met de equiband. Maar dat zal ik wel even met Astrid overleggen. Wat is zo'n equiband? Dat is zo'n brak dat je dan van die banden, één band die ook onder de buik langs gaat... en eentje die achterlangs uh, gaat, zo achter de billen langs. En dat helpt vaak ook bij een stukje bekkenkanteling... maar ook met die plaatsing van, uh, van de benen, zodat dus ze ja. dat net iets meer in de massa gaat. Ja, ik ga met Astrid maar... ga ik ook lessen met Ivy, dus misschien... Ja, dan, uh... oh, dan kan ze het gelijk mooi uittesten. Ja. Ja. Nou, ik wil jou heel erg bedanken en iedereen hier uh, voor Ivy uh, begeleiden vandaag. En mag je de, de aankomende week nog twee keer? Ja. En uh, nou, ik hoop dat ze daardoor beter gaat doen en weer beter de lijf kan uh, ja. ontwikkelen. Ja. ja. Doei.